Gebruiksinstructie AvaMis Corticosteroïd Neusspray. Controleer de houdbaarheidsdatum op de verpakking. Neussprays zijn na openen beperkt houdbaar. Schrijf bij het eerste gebruik de datum op het flesje. Snuit zorgvuldig uw neus. Is uw neus erg verstopt, gebruik dan eerst een zoutoplossing. Schud de neusspray tellen krachtig. Verwijder de beschermdop. Houd de neusspray vast met de duim op de drukknop. Heeft u een nieuwe neusspray of heeft u een neusspray langer dan één week niet gebruikt, spuit dan eerst in de lucht tot u een mooi gelijkmatige verstuiving ziet. Ga zitten of staan en houd uw hoofd bij alle handelingen rechtop. Sluit één neusgat af en plaats de tuit van de neusspray in het andere neusgat. Gebruik de linkerhand voor het rechterneusgat en de rechterhand voor het linkerneusgat. Richt de tuit naar de buitenkant van de neus, dus van het neustussenschot af. Adem helemaal uit door uw mond. Adem nu rustig in door uw neus, terwijl u de drukknop helemaal indrukt. Haal de neusspray uit de neus en adem uit door uw mond. Zijn er twee verstuivingen per neusgat voorgeschreven? Herhaal dan deze handelingen. Volg dezelfde stappen voor het andere neusgat. Bent u klaar? Maak dan de tuit van de neuspray schoon met een droge tissue. Niet afspoelen en plaats de beschermdop terug. Als de neusspray niet goed verstuift, controleer of er nog voldoende vloeistof over is. Schud de neuspray tellen krachtig met de beschermdop erop. Spuit in de lucht tot u een mooi gelijkmatige verstuiving ziet. Werken deze oplossingen niet? Neem dan de neuspray mee naar uw apotheek. Probeer niet de opening van de neuspray door te prikken.